Uh, ik wil beginnen met Alexander de Roo. Hij is voorzitter van de vereniging Basisinkomen. Ik heb vorig jaar met uh, Alexander heb ik, uh, de Donut D-Day georganiseerd. Ook in deze kerk. Dus we hebben een mooie samenwerking gehad. En hij zal u meer vertellen over uh, de vereniging. Alexander. Dankjewel Olivia. Kunnen jullie mij goed verstaan? Goed zo. Welkom allemaal. Basisinkomen gaat om twee dingen. Vrijheid... En bestaanszekerheid. Het staat hoog op de politieke agenda. Gisteren heeft het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie een variant van basisinkomen bekendgemaakt. En dat is doorgerekend door het Centraal Planbureau. En Wouter Keller zal er straks meer over gaan vertellen. Overmorgen spreekt GroenLinks op een interne bijeenkomst voor de tweede keer op basisinkomen. En ook over het congres van GroenLinks de 14e maart komt het aan de orde. Dus links en rechts is ermee bezig. Wij zijn mensen van verschillende politieke partijen. We zijn activisten, we zijn lid van een partij of niet. En wat wij willen is dat dat basisinkomen nu eindelijk in die partijprogramma's komt. En dat mensen op een basisinkomen partij kunnen kiezen bij de volgende verkiezingen. Vier jaar geleden hebben wij als vereniging gezegd... ...we willen experimenteren met basisinkomen. Dat is toen in het partijprogramma gekomen van de Partij van de Dieren... De Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks. GroenLinks is meegaan doen aan de onderhandelingen vier jaar geleden. We zijn het een beetje vergeten, maar het is wel gebeurd. En Katelijne Buitenweg, mijn oud-collega uit het Europees parlement, die zei... Ja, ik ga nu met Jesse onderhandelen. En wat moet er over dat basisinkomen in de regeerprogramma komen? Ik zei, Katalijnen, twee dingen. Basisinkomen en experimenteren. En jullie maken er maar een mooie zin van. Die zin werd... Alle gemeenten zijn vrij om te experimenteren met basisinkomen. Die is goedgekeurd door Buma, die is goedgekeurd door Rutte hemzelf. Maar GroenLinks deed niet mee aan de verkiezingen en die zin is weer verdwenen. Maar het geeft wel aan, als er genoeg politieke druk is, kan er wel wat gebeuren. Er zijn wel experimenten gehouden. Er zijn vijf, zes Nederlandse gemeenten die hebben experiment gedaan met regelarme bijstand... En de resultaten beginnen een beetje uit te lekken en het lijkt positief te zijn. En dit voorjaar worden die resultaten officieel bekendgemaakt. Net als de resultaten uit de tweejarige proef in Finland. Daar hebben 2000 mensen, werkloze mensen, een basisinkomen gekregen en ze mochten daar bovenop 50% verdienen. Ook die resultaten worden in april bekendgemaakt. Net als in de kleine proef in Barcelona met 100 mensen. Dus drie proeven met soorten van basisinkomen worden dit voorjaar bekend. Wij zeggen, het draagvlak voor basisinkomen is nu zo ver gestegen. Vier jaar geleden was 40% voor en 45% tegen. Nu zijn er verschillende onderzoekingen die aangeven dat er een kleine meerderheid voor dat basisinkomen is. Zelfs tot mijn grote verbazing is de meerderheid van de ChristenUnie-kiezers voor. En bij de CDA-kiezers is 41% tegen... Maar wel 34% voor, dus al bijna half om half. Bij D66 was het half half de vorige keer. We hebben een gesprek gehad met Wouter Koolmeester. Daar hebben we basisinkomen 2.0 gepresenteerd. En hij zei, ja, mijn eigen partij is half half verdeeld. Ik weet niet zo goed wat ik met het basisinkomen aan moet. Maar inmiddels is ook een duidelijke meerderheid van de D66-kiezers voor. En op het laatste panel zullen we ook Emiel Althuis horen om te vertellen hoe de stand van zaken is bij D66. Het draagvlak is groter geworden. En waarom is dat? Vroeger had je vijf jaar WW, kon je rustig omkijken naar een andere baan. Nu is het twee jaar en volgens de commissie Borslag moet het nog korter worden. Nu is het zo dat iemand die nieuw aankomt bij de HEMA, die gaat duizend euro minder verdienen dan de mensen die al werken bij de HEMA. En de vakbeweging is niet in staat om dat tegen te houden. En dat komt omdat de vakbeweging verzwakt is. 40 jaar geleden hadden we een organisatiegraad van 35% en nu is het ongeveer 15%. We zullen naar andere wegen moeten zoeken om de mensen weer erbovenop te helpen. We hebben allemaal gelezen over de toeslag en daar moeten we van af. Dus wij zeggen weg met de toeslagen en voor het basisinkomen. We zeggen wel die ene toeslag, de huurtoeslag voor de mensen aan de onderkant die moet blijven. Want dat is 270 euro gemiddeld. En als je die weghaalt, gaat de onderkant te veel onderuit. De commissie Borstlab, daar hebben jullie ook over gelezen, was uitgebreid in het nieuws. Die zegt flexwerk werk moet minder flex worden. Ja, dat is een goed idee. Maar ze zeggen ook dat vast werk minder vast moet worden. Nou, om met de woorden van Lodewijk Asscher te spreken, dat is een krank jorum, een krankzinnig idee. Dat moeten we niet doen. Maar wat hij wil, is eigenlijk heel eenvoudig. Als we die 2 miljoen flexwerkers en die 1 miljoen zzp'ers een basisinkomen hebben, dan hebben ze een vloer waarop ze hun fluctuerende inkomen makkelijk kunnen afvederen, dan kunnen ze prima bestaan. Als die 2 miljoen mensen nu in de bijstand en allerlei andere vormen van uh, de, de, de uitkeringen zitten, als die er bovenop mogen bijverdienen, dan gaan ze erop vooruit. Als mensen nu gaan bijverdienen, bijvoorbeeld in de WHO... dan moeten ze 70% inleveren, plus de toeslagen verliezen ze... daar gaan ze er helemaal niet op vooruit. Dus dan zeggen al die WHO's, blijf mij maar lekker zitten in mijn WHO... hoewel ze eigenlijk nog wel een restcapaciteit hebben voor betaald werk. En die 5 miljoen mensen met vast werk, wat gaan die doen als er een basisinkomen is? Die zullen flexibeler worden, die zullen makkelijker aan de werk vinden... maar wel op hun voorwaarden en niet op de voorwaarden van de werkgevers... Dus wij zeggen, ga nou eindelijk bij deze verkiezing voor het basisinkomen. Deze eerste teaching basisinkomen is geopend. Dank jullie wel.